De Smeg BG91IX9 is een 90 cm breed fornuis van roestvrij staal met een inductiekookgedeelte. De inductieplaat heeft vijf verschillende zones die allemaal voorzien van een boosterfunctie. Met de boosterfunctie kunt u tijdelijk extra vermogen toevoegen bij de grote zones tot wel 3 kW. Voor de veiligheid geeft de kookplaat aan of een zone nog warm is of niet. Onder de kookplaat bevindt zich de programmeerbare overklok en bevinden zich de robuuste knoppen voor de bediening van de kookplaat en de oven. De oven is in te stellen tot 260 graden en heeft een ruime inhoud van wel 115 liter. De oven is multifunctioneel en heeft wel 9 ovenfuncties, waarvan één hele handige Vapor Clean functie om de oven te reinigen. Ook een sterke grill en dubbele ventilator horen bij de eigenschappen. Onder de oven bevindt zich een opbergruimte om bakblikken en roosters die niet worden gebruikt in op te bergen. Kortom, een multifunctionele krachtpatser.